Goedenavond, dames en heren. Ga er maar eens even lekker voor zitten. Een dik uur, ambiance, comfortabel, lekker in je eigen huiskamer. Mijn naam is Tony en ik ben vanavond. Goed gast hier en presentator. Uh, Genoeg gekletst. Ik stel voor dat we gaan beginnen, dames en heren. Vraag maar raak. De tussenronde, dames en heren. Die noemen wij hier wat schatje. Maar daar moet eigenlijk een spatie tussen, jongens. Maakt niet uit voor deze keer. Raad de plaats. Dat is vast iemand die het weet. En dames en heren, nogmaals uw applaus voor notaris Van Meel. Uh, de tussenstand. Vooral onderin is het uh, heel spannend. In het midden ook spannend. Bovenin uh, ook spannend. Tot... Superspannend. Dankjewel notaris. Niet bij alles geldt wie is het. Soms is het ook wat is het. Hugo van Gelderen, je zit in de uitzending. Gefeliciteerd. 25 punten gaan naar B2 b 2 van, ja, van Bassinadi aan B2. Wat zeg je? Je bent live in de en iedereen kan jou horen, Linda. Ja. Oh, wat leuk, hallo iedereen. Hij komt in een envelop jullie kant op. In die envelop zitten nog meer enveloppen met nog meer postzegels, want dat is een wisselcd voor het hele team. Geniet nog even na met z'n allen. Het was onze waar genoeg. De week is weer door midden. Tot de volgende keer. Hele fijne avond. Ik kan denk ophangen hè. <laughs>